Dan in de kou. Papa, mama, Herbert en Brian. Dit is de allerleukste familie van Nederland. Familie, nou, we zijn er klaar, We zijn er klaar, We zijn de voor. Six en a half hours later. Ho, we hebben kinderen die op de straat lopen. Ja. Ga maar. Ga maar klimmen. Ja, maar je zit goed, je gaat goed. Ga maar zit op je billen. Wat fijn dat je weer kijkt. Ben je voor het eerst? hier? Nee. Nou, nee, ik denk dat de vloggers wel weten wie we zijn. Nou, we hebben wel uh, heel veel nieuwe vloggers hè. Zo, jij zit vast. Nee, nieuwe volgers, nee, nieuwe abonnees hè? We hebben meer dan 300 abonnees. En wat zeg je dan? Dankjewel. Opa. Opa is ook een abonnee. Opa is ook geen jarig. Opa is niet jarig. Die is in de zomer jarig. Uh, opa. Opa en oma en opoe. Oh, Zo staan we in de kou. Als ik nou even snel mijn telefoon ga aan, de auto gaat dan. Wat is er? Opa. Ja, Wilt u de parkeeractie starten? Druk 1 voor ja, <totstuk> 2 voor nee. Zo. Kom maar uit. 2, 2, 3, 3. En zal automatisch. Ja, hij is aangemeld. We gaan naar de Opo toch? Je weet de Opo woont, toch? Ah, dan gaan we naar de En dan zeggen we als we binnenkomen: gefeliciteerd, Opo. Wat zeg je dan? Oh, Brian. Oh. <laughs> Wat zeg je dan? Ah, Brian. Hé. Hey. Hallo. Hallo. een beeld? Ah, je bent superster. Een hapje? Staartje bij oma. Koot dan hier hoor. Staartje. Kom nu nog een bal dadelijk. Ja, ik wil nog een bal, maar deze mag San opeten. Je moet toch goed hè? Ja waarom? Dus sneller zijn we thuis. Dat maar je alles eten. Alles. Ja, ik ook. Hij ook hoor, maar nu even niet. Hoorde ik de politie? Oh, ja. waar ging de politie heen? Pedro, denk ik. Zwaar ligt een sirene aan. Assistentie, assistentie gevraagd. Kijk eens, weer een balletje op. Lekker. mijn moeder vervloekt me. Als dus ik niks eten vanavond. We gaan even naar Pedro de buurman. Gaan we naar de buurman. Papa's oude, papa en mama hun oude buurman. Ja. Kom maar. Goed zo, stapje voor stapje. Op de stoep. En kom maar. Deze kant op. Kom maar. Kom hierheen. heen. Oh, gezicht de schat. Lopen maar. Gaan we hier zo. Gaan we kloppen. Met deze deur. Helemaal aan de klepper drukken. Gaan we tik tik Maar zo. Doe jij maar. Kijk eens wie er is. Hee, grote jongen. Kom, gaan we samen naar binnen. Nou, ik dacht, Ik dacht. Feliz Navidad. Ziet bij jou. Dag Brian. Goedemiddag. Hij kent je naam. Ja, natuurlijk ken ik zo. Ik Type, kom je thuis, kom je... Ja, ik zit bij oma dus. Kom je, kom je al eens of niet? Hey. Feliz, nou, Feliz Natal. Oh, nou, nou. Oh. Hey, hoi, hoi. Ja, het is fris aan het worden. Maar daar zijn we weer. Opa is thuis, ja. Anders is de deur niet open. Ja? En dan gaan we naar oma toe. Ja? Feliz Natal. En inmiddels da. zijn we alweer bij oma. Opa. Wat heb je gehad? sorry. ja, sorry. Wat heb je gehad? Ja, sorry. Wauw. heb oh, een pet gehad. Pet met onderbroekjes gehad. Ja. Staat Goofie erop. Staat Goofie erop zeker. Oh, okay. oh nog een pop. Nog een pop. Amy je ook iets? Kijk, wauw. Allemaal cadeautjes. Ja, <laughs> goed hè? Ja, je stinkt. Ik heb twee sokken. Ja, je stinkt. Dat is het. Uh... Twee sokken ja. Twee sokken. Oh ja, jij doet, doet gewoon aan de dag hinder. van Alzheimer. Dit is het niet. Ik zeg, jij hebt nog zo'n paard. Wauw. <laughs> wow. wow. ja, dit is wel. Uh... Berber en braaien. Man. Ja, dit is een beetje. Oh, oh. Ja, wat vallen vriend? Ja, ik, er wordt iets weg, je laat wat vallen. Nee, Daar hoort niks bij hoor. Kijk, ja, kijk eens, Berber. Gaat Berber die openmaken met Brian? Ga ja, maar openmaken. Oh, Berber, ja. ga helpen. Ja. Ja. Ja. We hebben we zo een kopje Brian, die hebben we nog. Gaan we straks maar eens doen. Hoe zit hij vast dan? hij wordt gewoon gekild. Zit er gewoon omheen. Oh, dit is oh. Voor papa. Ja. ja. Deze is van mama. Zo. Oh. Oh. So. <lacht> Wat krijg jij nou weer? ik Oh. Ja. Nou, ga ik ook een cadeau open? Ah, broek, heerlijk! Ik heb papa. Oh, eentje waar geen gaat in zitten. Ik heb er nog maar één. Dus, uh, toppie, dank u Kerstman! Oh nee, wacht, dat doen we niet aan. Ik heb de bonnetjes overal van bij Ja, we gaan thuis eens passen. ik doen. Ah top. Ja, dat past hij. Is de kerstman dat goed heb gezegd? Ja hoor. Leg maar even. Oh jee, er is nog eentje aan het filmen. Gaat hij gelijk updated worden op familie Romein? Eeuw. Familie Streepje Romein, hè? En oh, wat heb jij? Oh, winterrijlaarzen! Nee, niet winterrijders, Ze zijn gewoon ah. winterrijders. Oh, ja, ik kan er wel mee rijden, denk ik. Ik ben blij dat ik al jarenlang die warme schoenen heb. Oh, heb ik jou aan. Nou, dan gaan we zo lekker eten. We gaan het door doen jullie Zou je? Hey Brian, waar ben je heen? Ja. Het is hier geen al. Kom maar. Zo, inmiddels ontdekte ik dat er een vetvlek op de lens zat. Dus die heb ik even vakkundig verwijderd. En nu gaan we weer door. Nee, nee, nee. echt waar. te bakken? Te bakken? Te bakken. De herfgaaie. Kijk uit hè, dat is niet gekookt hè Brian. Zo, dat was hem weer. Zo. Gaan we naar huis? Brian die eet uh, borden met kerst. Ja, want het is alweer tweede kerstdag hè. Nee, wat is dan? Min één kerstdag. Zeg even goedemorgen allemaal. Tweede kerstdag. Ja. ja. Hij wil zichzelf even zien papa. Wat je gezien? Klepje om. Hi. Hallo. Goedemorgen. Lekker ontbijten. Doe je ze wel goed aan? Oké. Okay. Welke hoort op rechts? Deze is weg. Die moet op de andere voet. Hè? Eh? Andere voet? Ja, eh? zo ja, links. Ah. En waar gaan uh, we heen? Uh, naar het uh. strand. Nee, we gaan niet naar het strand. We gingen toch naar het? Bos. Ja. Op de pastoel. Zijn dat paddenstoelen? Ja. Gaan we naar het sprookjesbos? Nee. Nou, doe je Laars aan. We hebben lekker bijgeslapen. En dan gaan we naar het bos. Eerst ontbeten. Ja, die hebben we vanmorgen. Jeetje, Kenny. In bos, in de bos. En dan heb ik een Heel veel Kenny uit Duindorp. En we gaan naar het bos toe. Nee, gewoon ga je in en zo alleen. Huh? Roodkapje is daar alleen? Jeetje! een groot kapje, waar ga je? Henen. Zo alleen. zo alleen. Heerlijke bos. Heerlijke bos. Zei jij dat nou, heerlijke bos? Ja. Eén. Hey. Streep. Ja. Zijn de auto. Allemaal strepen zo, ja. o, de auto. Daar is Berber. Oh, daar is de auto. Daar is Sissy. Ga ja, mee Brian, Ga gaan we deze de kant op. Hé, hey, daar, daar. Zie zien een kabouter. Hé, hey, paddenstoel. Ja. Ga hem maar opzetten. Weet je dat? Ja. Alle, ik alle padden. Ah! <laughs> Bebber, kom je? Niet jij. Hij filmt als een dirigent met Parkinson. Ja. Jij wilde dat ik ging filmen, ja. meneer Romein. Ja. Dus uh, nu heb je gewoon spijt, heb je en pech. Nou die beelden. Ja. Dat zijn kipnuggets. Ze is uitspuggen. Kijk, wat een lekker kerstdiner, jongens. En dames. Jongen en dames, wat zal hieronder zitten? Oh, luxe! Hey, wij gaan lekker eten en dan is vanavond de kerst voorbij. Vond je deze video nou super tof, leuk, gaaf? Vergeet dan niet op abonneren te drukken. En daarna op het belletje om op de hoogte te blijven wanneer wij een video uploaden. Vergeet ook niet even om op het duimpje omhoog te drukken of het duimpje omlaag. Zit je op Facebook te kijken? Druk dan even op Vind ik leuk op onze familiepagina. Wij hopen dat jullie deze video leuk vonden. En zien jullie graag bij de volgende video. Nou ja, wij zien jullie niet, maar jullie zien ons wel. Tot dan! Ciao, ciao!